Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten wereldwijd. Omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Steun freepressunlimited.org, juist nu.